De lijst presenteert John. En hij werkt al vijf jaar bij de lijst. Hey John. Hey. Zeggen, hier wordt heel wat bespaard met de Superplus, hè? Natuurlijk, als je Nutriscore A en B's kan, gaat er elke keer iets van af. Als je Superplus bent, toch? En toch zijn er mensen die dat nog niet hebben. Allee, gratis korting, dat laat je toch niet liggen? Dikke korting voor de Nutriscore A en B. Ding, ding. Dan zat jij de Sinterklaas van een de lijst. Eigenlijk een beetje wel, de Sinterklaas was wonderbaar. Wil jij ook altijd minder betalen om beter te eten? Word dan nu Superplus. De lijzen, mee met het leven. Onze oude Pluskaart verdwijnt. Stap dus snel over en wordt net als 2 miljoen Belgen Superplus.